Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. We gaan een echte animatiefilm maken. Na elke missie ontvang je een award. Behaal alle awards en je kunt zo aan het werk in Hollywood. Missie 8, opnames maken. In de vorige missies heb je een eigen film bedacht. Een storyboard, personages, teksten, achtergrond en een statief gemaakt. Je hebt de set opgebouwd, dus we kunnen nu starten met filmen. Allereerst heb je daarvoor je tablet of telefoon nodig. Ga naar de app of Play Store en zoek op Stop Motion Studio. Download en installeer de gratis versie. Start de app. Je komt dan in het overzicht met alle projecten. Als je wil kun je de voorbeeldfilm kijken, maar ik klik op New Movie. De app wil toegang tot mijn camera. Ik kies OK. Je komt nu in het scherm om alle beelden voor jouw film te schieten. De belangrijkste button is de rode record button rechts. Maar voordat ik start zet ik eerst de slider links iets naar beneden. Het voordeel daarvan is dat ik dan steeds mijn voorgaande foto heel licht in beeld zie. Dat helpt me om te onthouden hoeveel ik dadelijk mijn personages moet gaan verplaatsen. Als eerste pak ik mijn titelscherm. Houd het mooi vullend voor het beeld en maak een foto. Nu jij. Fotografeer je titelscherm of titelschermen. Je ziet nu meteen dat onderin een beeld de foto's zijn verschenen die jij hebt gemaakt. Ik start nu met mijn film. Scène 1. Ik plaats alle personages en achtergronden op de juiste plaats en neem de eerste foto. Nu verplaats ik mijn personages een klein stukje en neem weer een foto. En opnieuw. En nog één. Net zo lang tot ik de hele scène heb nagespeeld en heb gefotografeerd. Voor elke seconde film moet je vijf foto's maken. Dat is de standaard instelling. Als je straks misschien een tweede of een derde film gaat maken kun je dit aanpassen. Als ik tussendoor teksten in beeld wil, neem ik daar ook een foto van. Fotografeer nu, stap voor stap, de hele eerste scène van je film. Als je daarmee klaar bent, druk je weer op play en laat ik je zien hoe je verder kunt gaan met de tweede scène. Succes! Heb je de eerste scène gefilmd? Mooi! Misschien had je het al ontdekt, maar met het kleine play-knopje rechts kun je de film bekijken. Verder met de volgende scène. Eigenlijk is dat weer precies hetzelfde. Plaats de achtergrond, de personages en het statief met je camera. Neem nu stap voor stap zo alle scènes van je film op. Houd het storyboard bij de hand om te checken of je niets bent vergeten. Gelukt? Mooi! Dat waren de opnames van jouw eigen animatiefilm. Je hebt je achtste film award verdiend. In de volgende missie gaan we de film editen en geluid toevoegen. Tot dan!